Iedereen kent het wel. Je hebt de druk op school en om nog een beetje bij te verdienen heb je ook nog een bijbaantje na schooltijd. Je steekt hier veel moeite in en probeert alles goed te doen. Je verdient hier vaak maar een paar euro per uur, maar dit hoort in werkelijkheid meer te zijn. Dit komt omdat jouw baas te veel belasting inhoudt op je salaris. Dit kun je terugvragen. Maar hoe? Kijk en luister. Dit is Rico. Elke dag weer vroeg op en met tegenwind op de fiets naar school. Dan zit de schooldag erop en kan hij meteen naar zijn bijbaan als vakkenvuller bij de Albert Heijn. Rico werkt hard, maar telkens als hij zijn loonstrook ziet is hij teleurgesteld. Lee gaat dagelijks op haar vestbaan naar school, studeert hard en stroomt nu al over het halen van haar VWO-diploma aan het einde van het jaar. Lee wil toch al wat bijverdienen en daarom werkt ze in de bediening van een restaurant. Lee kijkt vol verwachting uit naar haar loonstrook, maar ook haar verdiensten vallen een beetje tegen. De 15-jarige Susanne gaat altijd met de bus naar school. Hier zit ze in HV3. Naast haar opleiding werkt ze één keer in de week in een bloemenzaak om een extra zakcentje te verdienen. Jammer genoeg verdient ze minder dan verwacht. Waarom deze teleurstelling? Blijf niet langer zelf zoeken naar de oplossing. Wat Rico, Lee en Susanne nodig hebben is. Hoeveel krijg jij.nl? Aan de hand van vier stappen: checken, fixen, chillen en cashen. kun je gratis en anoniem uitrekenen wat jij terugkrijgt. Vervolgens beslis jij wat je doet. Je regelt alles zelf of je schakelt de hulp in van het belastingteam van hoeveelkrijgjij.nl. Zij hebben verstand van belastingen, hebben een veiligheidscertificaat en vragen voor jou altijd het maximale terug. Het kost jou maar een paar minuten en zij regelen alles voor je. Kijk nou, zo hou je toch meer euro's uit je bijbaantje? Eindelijk een weekendje weg. Of die coole outfit. Of toch die nieuwe iPhone. En let op. Dit geldt niet alleen voor Rico, Lee en Susanne, maar voor honderdduizenden jongeren door heel Nederland. Al deze jongeren kunnen gelukkig gemaakt worden door jij.nl. Dus ga nu snel naar hoeveelkrijgjij.nl en reken gratis uit wat jij terugkrijgt. Deel dit met je vrienden, want ook zij hebben hier recht op.